Goedemiddag. Nou, zoals u uh, weet heb ik u vorige keer wat informatie gegeven over uh, nieuwbouw in Noordwijk. En vorige keer heb ik u toen wat laten zien over Offem-Zuid. Nou, dat project uh, dat zit eraan te komen en uh, nou, daar is ook wat meer over bekend. Hè. De makelaars zijn inmiddels bekend die dat gaan verkopen. Maar uh, er komt nog een fantastisch uh, project aan. Dat is het project Duineveld. Bij de Noordwijkers uh, wel bekend op de locatie uh, van het oude zwembad, het oude bollenbad. En dat is een mooie locatie. Het is uh, nou net op de grens van Noordwijk binnen Noordwijk Zee. Ik sta eigenlijk uh, hier nu op. U ziet het nogal uh, veld. Maar u ziet hier achter mij, uh, ja, dat gaat mooi naar de Prins Hendrik weg. uitzicht. En uh, ja, hier gaat uh, echt wel het een en ander gerealiseerd worden. Uh, hier achter mij, aan de andere kant, ziet u ook het nieuwe zwembad, Binnenzee. En uh, nou, Ik moet even op een spiekbriefje kijken, maar er gaan hier 28 uh, herenhuizen worden gebouwd, 24 200 kapwoningen. 20 vrijstaande woningen en 23 mooie appartementen. Er is nog niet zo heel veel bekend van, van de stijl en de tekeningen, alleen wat ik er uh, ja, van, uh, van mag geloven uh, zal dat echt wel uh, luxe en, en een mooie uitstraling hebben. Uh, echt wel in uh, ja, de stijl van Noordwijk ontworpen, een beetje beachstijl. Uh, ja, prijzen zijn ook wel bekend, uh, ja, die zijn wel fors, uh, maar ja, ik weet ook nog niet helemaal precies hoe de, de afwerking van de woning zal zijn, maar ook daar ga ik dan wel eerlijk gezegd van de prijsstelling uit, dat dat ook wel uh, echt uh, mooi en luxe zal zijn. Ja, een prachtige, uh, prachtige plek om te wonen, uh, wat ik al zei, op de grens van Noordwijk binnen Noordwijkzee. Zee. En, uh, ja, de verwachtingen zijn erg hoog en ja, het is natuurlijk uiteraard wel benieuwd uh, uh, met betrekking tot de prijzen. Even uit mijn hoofd, de eengezinswoning vanaf 5,25. Vrijstaande vanaf een miljoen, uh, 200 kappers vanaf 8 ton. En de appartementen vanaf 6,25. Dus ja, dat zijn wel op zich prijzen. Alleen, ja, als de prijskwaliteit prijs gewoon goed is, ja, wie ben ik dan om daarover te oordelen? Dus uh, ik ben ook zeer benieuwd. Nou, u kunt, uh, het, het wordt verkocht door mijn zeer gewaardeerde collega Jaap van Oostrum van de Leeuwmakelaardij. En uh, nou, er is al een site in de lucht, dus uh, u kunt zich daar inschrijven. En nou, stel dat u zegt, ik heb toch sowieso op voorhand al wat vragen überhaupt over uh, nieuwbouw, hoe werkt dat, wat komt erbij kijken. Uiteraard bent u dan ook bij mij welkom. Ik sta u graag te woord en uh, nou, dan kan ik u wellicht het een en ander even toelichten en uitleggen. En uh, nou, wie weet uh, kan ik wellicht u ook nog even kijken of, uh, of ik iets voor u kan betekenen voor andere zaken. Ik wens u allemaal alvast een fijn weekend en uh, tot de volgende keer.